Ik heb vandaag mijn wandelschoenen aangetrokken. En dat is niet zomaar, want ik ga namelijk een van de mooiste wandelroutes van Nederland bewandelen. Namelijk het Doesburger Molenpad ten noorden van Ede. Ik ga het niet alleen doen, gelukkig, want het is 8 kilometer lang. Ik doe het samen met Geert Buts En ik ben heel benieuwd wat ik allemaal tegenkom op deze mooie wandeling. Op naar het avontuur. Geert, we hebben vandaag de uitdaging om met Doesburg Molenpad te bewandelen, 8 kilometer. En we beginnen hier, bij dit landhuis. Kunnen we daar wat meer over vertellen? Dit is huis Kennen, een hele oude plek hier. Je hebt vroeger een kasteel gestaan. Dit huis wat hier staat is van 1780 zo'n beetje. Het is van de gemeente Ede. Het is een landgoed zoals het er nu zit. Er met een stuk bos erbij, een heel stuk buitengebied erbij. En die gaan we laten zien. Ja, leuk. Nou, dan beginnen we. Zo, kijk, we lopen goed. Ja, we tuurlijk. lopen nog steeds op het Klompenpad. Had je getwijfeld aan mij dan. Ah, Ja, je moet natuurlijk wel even gefocust blijven. Ah. Maar waarom heet dit dan het Klompenpad? Klompenpaden zijn paden die door het boerenland gaan, achter de boerderijen langs, op plekken waar je normaal niet komt. Niet de natuur, maar echt de boer. En daarom heeft het Klompenpad genoemd. En oh, de molen. Ja. Daar kwamen we voor, toch? Ja, de graanmolen. Die staat hier midden op de Doesburger 1. Ze zeggen tot het oudste molen van... Nederland is, maar dat zeggen ze van heel veel molens. Ja, maar hoe oud is die, weet je dat precies? 1680? Zoiets? 1625? Dat Zou ook kunnen. kunnen. Ja? ja, misschien heb je het beter zeg. Ja, Ik heb een beetje ingelezen. Heb je ingelezen? Ik heb hem een beetje ingelezen natuurlijk. Dus dat schaadt op een balk onderin. Ja, ja. Maar wel. of de rest van de molen eruit is, <laughs> weet ik niet. Maar hij doet het nog steeds dus. Hij waait. Prachtig. Ja, hij wordt nog gebruikt ook. Ja? Ja, je kunt pannenkoekenmelden verkopen als je wilt. Kijk nou toch. Dat is toch wat? Leuk Mag ik even rondkijken? Wat ah, enig? Mooi. Kaasjes, nootjes. Ja, en wat, wat je hier ziet zijn vooral streekproducten ja? die verkocht worden in een uh, streekwinkel ook. Sapjes uit uh, de buurt, kazen gemaakt in de buurt hier. Advocaat die de eigenares zelf gemaakt heeft. En natuurlijk het voor jou zo lang verwachte bier. Nou, dan gaan we lekker Daar even doorlopen. Alleen. Kom op. <laughs> Kijk eens. Dank u, dank u. glas erbij. Dat was een mooie wandeling. Dank je wel, Geert. Veel moois gezien vandaag. Kom nog een keer lang. Nou ja, ik kom er wel voor terug. Ik kan hier wel aan wennen. Dat is goed. Doen we. <laughs>